No way, no way. No fucking way. Hey. Ja. Ja. Oh holy man. shit! Holy yeah. <laughs> <Ja>. shit! <laughs> holy shit, guys. <laughs> holy shit, we hebben echt een kite gezet. Yo, beste kijkers van It's Vloetje Games, welkom bij deze nieuwe video. Ah, nee. Yo, yo beste kijkers van Vloetje, welkom bij deze nieuwe video. Like, sub. Yeah. Dan sweepen we heel die uh, ja. LB. Kijken of er mensen zijn. Heel oh, die LB man. Ja hé, nee, nee, nee, in de midden, in de midden. Ik heb er één. <laughs> hij staat uit Afrika. Ah, hé hij, ey, hij is naar rechts, hij is naar rechts. Moet <laughs> <Hey, totstuk> je de handen Ja, lekker. Hij, gaat hij naar is naar rechts. Noordwater, noordwater. rechts, direct, Hij is nul chant gear. Hij gaat land op. Oh, ik volg hem, ik volg hem. Ik ga hem chasen, ik ga hem chasen. Ik moet hem hebben. Niet Hé, ze komen met meer. Ja, let op. Ze komen met meer, ze komen met meer. Beet zijn de kop, Hey, deze man is gewoon hun land op gerust en dus is niet geband. Nou, ja, hij wordt niet geband, dat is het probleem. Hij oh, is kit. Uh, het schaadt aan de regels. Oh, wat ik wat op het land geeft. Oké, okay, nee. <tie> hey, geef... Oh, kut. Platsbootje, dat, platsbootje. Ja, ja, ik, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Dan mag je blijven ja, fighten. Ik help oh, jou, ik ja. help jou. Ja. Ja. Anderhalf op 1, anderhalf. één op één. Ja. Hey broer, één van negen meer. ze hebben allemaal DMI Platsbootje, blijf gewoon Free! Oh, dit, is op, dit is topvallend. Bro, what the fuck jongen. Ik ga ik geen not-back. Hey, hey spush, pushen. Oh yo. Wat doen we? Ik weet niet. voort ben low, man. Ja, gewoon een beetje chillen. Gewoon een beetje verder weg. We gaan gewoon waterfighten, mensen. Dat is leuk. <laughs> ja, dat is achter ons. Hé, Hey, hey, ga naar zout, Ga naar zout, Ga er niet tussen zitten. Ga naar South. Ga naar South. Ga er niet tussen hey, zitten. Er is, er is Salvador, door, kom. Iedereen naar zo. Nee, hey, oké, okay, via de kust naar east, via de kust naar east. Hé, help het ding dan. Yes, ik zie dit de rug. Iedereen nu op dok, boy. op dok, op dok, ga, ga, ga. Hier slaan ze naar de <tot> andere ja, kant. Ja, ja slaan ze naar ja. de ja. andere, slaan ze naar de Push maar. Ik word gefuckt door de andere. Special TV, special TV. Lekker, salvador. Zo, boys. Oh my god. Ik heb hem. Kijk uit, Sean kijk uit. Hey, die, hey, die roze heeft een dikke Ja, die mag echt. Ja, ik ga de koning! Ik ga de koning, nee! Nee! Hij is gierig op mij. Nou, ik ben bij hey, al. weg kan je push. Gelf, gelf, pak deze guy. Acht je. Lekker, lekker. Deze guy is loot. Hey, hij ga door, hij gaat door. Hij ja, gaat door. Ja, één hartje. Pak hem, pak hem, pak hem. Eén hartje. Half hartje, dood. Bye. Hey, <tom> ik heb één hartje, half achtje, half één. Oh, ik ben dood. Hey, hey, hey, hey, Robin. Hij is 3 AP. 3 AP Robin! Ik kom, ik kom, ik kom. Ik ben zelf ook 3 AP. Hij is onderaan, ik ben moe. Ja... Waarom kijk? Kijk nou zout water. Ik pak die rooizen, ik pak die rooizen. Ja, pak hem. Kijk het zout water, Royce. Hey, ga naar links. Laat hem niet op land gaan. Ja, ja. Die rooizen moet dood. Ah, kut, man. Dok is hier ook Iemand ga een bootje. Ja, ik ben Ja, ga naar rechts van hem. Ga naar rechts. Fuck zoetje. <laughs> Yo, ik heb hem! Hit hem, ja, hit hem! So. Hit hem! Lekker, hit lekker, lekker! Ik blijf de ronde, ik blijf de ronde! Jullie erboven, gaan naar die oh. kust! Hé oh, hey, boys, help me. help me! Berkai! Berkai! Wat oh, broer, ik ben ook luk. Ja, ik oh, ja. hey, Berkai, berkai. berkai. berkai help! Help me, help me! Ja broer, kom eens! Ik ben Ik word niet gepakt! Gelof, kom kom! Lekker, pak hem, pak hem! Kut! turn, turn, Ik kan Slow, uh, wacht, wacht, ik ben man. Ik ben 3 AP, ik kom erin Berkai, ik ben bij je. Bro, Gell of Broklo. Berkai, kom nu omhoog. Wacht Gell of, nee, nee, tjw. Ik ga erin, ik ga erin voeren, je Ga, bus, bus, Ik pak een bootje van je. Heel, heel, Ga maar. Okay, ik gel of, we hebben een bootje. 1 AP. Nee, niet veel, twee maar. Deze guy te nee. is teamers hoor. Nee, wacht, kom hier, kom, ik kom hier, ik heb meer. Ja. Me oh. ja. Kaartjes bij je activity of niet? Ja. Ah, jongens. Uh, ik doe mijn best. Ik ga niet kiten, bro. Ja, jawel. Oh, boys, er komen nog een paar mensen te Welke kant zijn we oh, jongens? Oh, uh, jongens, 700 min 400. Kloetje eruit. Ja, ja, ja joh. Nee. ik heb hem vol. Hoe ja. vaar? Oh, Gerlof krijgt ja, bootjes komen of niet? Ja, kom, ja. help fight, man. Fight, fight, fight, Help, help Gerlof. Ze zijn met 4, ja, ze zijn met 4, ja, ja. ja. we, we, ja. ja, ja. we kunnen dit, we kunnen dit. Waarom heb ik altijd iemand die op. Ja, ja, ja, die x nog wat te slow. Ja, uit. Nee bro, ik kreeg deze guys. Ik X nog wat okay, ja, die andere is 2HP, hij is 2HP boys. Nee, ga weer, ga weer, ga weg, ga, weg, ga weg, ik ben bro, not, Hij is, is 1 AP, hij is 1 AP. is 2HP. Ik ben 2 p ik ben 2 p ik ben, 2HP, ik ben Hey, ga naar boven, ga boven die ja, x sticks. ga boven die x sticks. Ja toch. Ga boven, ga boven. Nee, broer, er komt nog iemand. Kijk uit. Maar hij moet dood, hij moet echt dood nu. Robin, blijf doorgaan. Gaan we <laughs> ik, kom, ik heb maar 2 Ik heb maar twee boten. Daar moet ik even voorzichtig. Geen, doen. Man. De bootjes is gewoon zo tro. Oh, ik heb heel dock achter me aan. Hé, hey, die bootjes ding werkt niet man. Ik ga naar de A. Ik heb je echt hulp nodig. Ik heb er 2 gegeven. Ik ga hem wel kijkers. Misschien, 1 AP. Oké, Bro, je, je moet naar zouten. ik moet naar South, maar dat kiten. Je moet net slecht 2. Ik ben 1 AP gekiteerd misschien. Ik wist het. Ik had die laatste. Ik krijg die guy achter je boy. Blijf varen, blijf varen. Pak de ga maar door, ga maar door, Ga maar door. Ik ga achter je varen. Oh. Ik ervaren. Nee. Die, die jongen geeft mij ja. defstrijder 2. Ik, ik hoop, oh, ben ik zo nog in de wapen. Die jongen haalt mij de hele dag in. <laughs> Wat, Wat bordje heb deel je nog? <laughs> eentje. Jor, ik had nog eentje dropperen. Ik ga er een eentje droppen, hè? Ik ga er eentje zetten. Gaan we turnen nu? Nu heb ik 3 Heb je nu 3? Wacht, net. Ga klein stukje verder. Ga klein stukje verder. Nee, 3. Waarom staan die paupeezels? Hey hey, stop maar. Ga kijken of ze met meer paupen. Ja, ik wou net zeggen. Zijn ze met z'n tweeën of niet? Oh. Anders gaan we ze klappen of niet, Robin? Ja, man. Dan gaan we. Geel of 700 meter zijn we er. Hey, dan pak ik, nee. hey, ik ijsbroodje. Ja, dat is goed. Gaan we nu tunnen? Ja, zijn... Wacht, wacht Oké, okay, ja. Team, team, team. Ja, wacht. Laat maar... I oh, know. Laat maar. Fuck. Hij wordt gepakt. Hij wordt gerailed. Ja, ik moet... Oh. Oké. Okay. Hey, fight met hem, ja? Zaak, hey bro, wat is dit man? Hey, ja, met die bootje boost niet man! Ga weg, ga weg, op weg weg, weg weg. Weet je zeker, ja joh. Dit zijn er, de... oei dit bro, zijn er niet 3, dit zijn er 4. bootjes meer. Oké, okay, ze hebben hey, allemaal e de geen bootjes meer. Hey Sofra, doe bootjes hem even. Sofra, doe bootjes in me. Snel, hola alsjeblieb. Oké, maar Heb op, je een bootje geloof of niet? Hé, ik kom voor je varen, ik kom voor je varen. Ik breek die Fuck man. Hoeveel pipje? je? zuck ik uit. snel! 8, 8, oké. Nee, hey, fuck, fuck. Ja. Is er geen bootje? Er zijn nog steeds vier achter ons. Blijf bootje. Ik heb maar geen bootjes. Nee, hey, ik breek die bootjes. Ga gewoon omhoog. Een, nu omhoog. Nu omhoog. Ik breek die bootjes de hele tijd. Broer, maar kijk dit. Ja, dat heb ik ook deed. Ja, maar dat oh. heb ik steeds. Dat werkt. Broer, niet, broer dat. Hey, no. In mijn snel. Hey, ik moet niet. In mijn hoofd. Ik zal hier links. Hier links is het. Ja, ja, dat doe ik. Dat doe ik. Broer, ik breek al die bootjes. Ik breek al around, die bootjes. Man. Sofra. Wat deed je, wat deed je, wat deed je? Ah, sofra. hola. Echt een, echt een konto. <laughs> sofra, doe bootjes in ding. Doe bootjes in m'n hotbar, jongens, sofra. Hé, hey, ik breek die, die bootjes, right? ga naar, naar rechts. Nu naar rechts, ga naar rechts. Ik ga bootjes plaatsen. Ja, broodje, ik ga broodje, okay? in Sofra. Doe bootjes in m'n hotbar. Salfra, doe bootjes in m'n hotbar. Juist. Hier die naar, naar rechts, recht. hier naar rechts. Ja, ja, ik klik. Oh, ik heb ze, ik heb ze van je af. Ah. Ja, ik heb, ik heb nog één. bootjes zijn echt Ik heb Burst, nog één. Oh, no. Hier is de kust al. Kom, kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Ik ga even sterker. Ik ga je sterker. Ja. Ik heb geen bootjes. Bro, die surf is f -f die Oeh, hartje, Ik hier niet meer. Pfff, Ik hartje, kom Nee, help me, help me, Boven mij, boven mij, No way, no way. No fucking way. Hey. Yeah, yeah. Holy, Holy shit! shit. Yeah. Holy shit, <laughs> guys. Holy shit, we <laughs> hebben echt een kite gezet. Je wilt niet weten. Oh my god. Oh ja. Oh yeah. no. <laughs> Holy <laughs> shit. <What>? Lekker <laughs> Nice. Ga dok en mijn met matig. Ha. <laughs> uh -huh.